Annick, maandag 10 juli was er een bijeenkomst met de gemeente over de tuinen die eventueel verplaatst moeten worden in de gemeente Sittar. Hoe kijk je daarop terug? Uh, hele mooie praatjes van de gemeente. Ze kwamen weer met allerlei nieuwe argumenten waarom onze tuinen weg moeten. Welke argumenten? De eerste keer was het vooral vanwege de veiligheid en de openheid van de schootsvelden met een ja, dus 20 meter meer. En nu was het vooral vanwege de klimaatverandering, dan, moet er een, een, een, een, ja, dan gaat het heel veel regenen en dan moet er een kuil zijn. En dan, onze tuinen liggen precies op de historische kuil waar dat dan zou moeten plaatsvinden. Dus we worden nu een wateropvangbakje. Maar waarom moet dat precies staan dan? <laughs> dat snappen wij ook niet, want het lijkt me logischer. Uh, als je het water van bijvoorbeeld de Weerenweg uh, baan op wil vangen, dat je dat dan onderaan de Keulsebaan doet... Uh, en niet eerst de present over overlaat steken, dan nog eens 50 meter over het gras laten lopen en vervolgens dus uh, precies waar onze tuinen liggen uh, ja, daar te gaan verzamelen. Hebben ze nog toezeggingen gedaan aan jullie? Uh, niet anders dan dat we dus inderdaad uh, yeah, de, die compensatieregeling van we krijgen een nieuw stukje grond met een nieuw tuinhuisje en ze willen onze plantjes verplaatsen. Dat is nog altijd sowieso dat aanbod dat geldt. Maar de huur die is opgezegd. Denk je nog dat je enige kans maakt om dit te winnen? De huur is opgezegd nog voordat er definitieve plannen zijn en dat klopt in onze ogen dus ook totaal niet. Uh, naar mijn mening is, ook al ben je dus als gemeente, he, je, je bezit de grond, dan, dan mag je de huur opzeggen. Maar doe dat dan wel als plannen definitief zijn en niet als aan alle kanten nog dingen veranderen. Want er zijn alweer, sinds april, dat de eerste presentatie was, zijn alweer heel veel dingen veranderd. En nu, ja... Zeg je dus iets definitiefs? Terwijl ook dit dus nog helemaal kan veranderen. Kunnen jullie nog in beroep gaan? Een beroep als een. Uh, nee, maar we geven wel aan naar de gemeente toe dat dit niet klopt. En er zijn uh, ook andere mensen die daar wel achter staan, ja, dat dit een vreemde gang van zaken is. Gaan jullie nog actie ondernemen? Actie, uh, ja, er zijn nog wel dingen van plan. Sowieso moet de petitie natuurlijk, die, die gaat heel goed, die loopt ook nog. Die moet aangeboden worden. En dat gaan we... Hoe, hoeveel mensen hebben de petitie ondertekend? Uh, online meer dan 20.000. En zo op de papieren versie heb ik veel minder zicht op. Die circuleert nog rond, maar ik denk dat ik op dit moment thuis iets van 600 handtekeningen heb liggen en dat kan dus nog veel meer zijn, dat, dat, dat weet ik niet. op dit moment weet ik dat niet. Heb je daar slapeloze nachten van? Uh, na de bijeenkomst moet ik zeggen, heb ik wel heel slecht uh, geslapen. Dan ben je zo aan het malen over alle nieuwe dingen die je gehoord hebt. Uh, waar van alle kanten naar mijn mening weer dingen niet kloppen. Uh, ze hebben het dan, vooral over onze tuintjes die weg moeten, maar dat verandert gewoon nog veel meer op het complex. Waar, uh, ja, ...bij tuinders eigenlijk over het algemeen niet echt heel blij mee zijn. Uh, ze willen de hagen bijvoorbeeld, moeten in eerste instantie weg, die worden dan misschien weer teruggeplaatst... ...maar er komen hekwerken aan de binnenkant langs de hagen. Ja, dat soort dingen, volgens mij gaat dat helemaal mis. En het voegt naar mijn mening niks toe als een veiligheid. Uh, we hebben hele mooie dikke hagen, soms wel een meter dik. Ja, wat, wat zou je die nou weg gaan halen om een hekwerk neer te gaan zetten? Ik snap, ik snap dat niet.